Bij een koortslip krijgt u een rood plekje met blaasjes op of rond uw lip. Het zit ook wel eens ergens anders, bijvoorbeeld op uw neus, kin of ooglid. Een koortslip kan jeuken, tintelen of pijn doen. Tegelijk, of wat later, komen de blaasjes met vocht. Na 1 tot 2 dagen drogen de blaasjes in en komen er korstjes. De koortslip verdwijnt meestal binnen 10 dagen. Een koortslip komt door het herpesvirus. Het virus zit in het vocht van de blaasjes. Via de handen, knuffelen en kussen, verspreidt het virus zich. U kunt het virus ook krijgen als u spullen gebruikt van iemand anders met een koortslip, zoals bestek, kopjes, tandenborstel, een handdoek, lippenstift of lipbalsem. De meeste mensen krijgen het herpesvirus voor het eerst als kleuter. Meestal merkt u daar niets van. Maar zo'n eerste keer kan ook beginnen met een ontsteking van het tandvlees, de tong of het dwangslijmvlies. Soms geeft het virus de eerste keer keelpijn en dikke klieren in uw hals. Daarna kunt u het virus levenslang bij u houden. Veel mensen merken daar nooit wat van, maar bij sommige mensen kan het virus ervoor zorgen dat er af en toe een koortslip komt. Een koortslip kan beginnen door zonlicht, door koorts, na een operatie, bij griep of verkoudheid, bij stress, vermoeidheid, ongesteldheid of bij een verzwakte weerstand door zware medicijnen. Een koortslip gaat vanzelf over. Het is niet per se nodig om er iets op te smeren, maar het kan wel. Om blaasjes iets sneller te laten indrogen, kunt u zinkzalf smeren. Tegen jeuk of pijn kan Lidocaïne zinksmeersel helpen. Heeft u nog geen blaasjes, maar voelt u wel dat ze gaan komen, dan kan acyclo ervoor zorgen dat de koortslip een paar dagen eerder overgaat. Smeer het vijf of zes keer per dag. Pasgeboren baby's kunnen ernstig ziek worden van het herpesvirus. Knuffel die dus nooit als u een koortslip heeft.